En dat uh, is gisteren nog wat leuks gebeurd. Ik ben natuurlijk de kleding aan het opruimen in de kamer. Dus ik had een vuilniszak vol met kleding. Maar er stond één vuilniszak met afval buiten op de galerij. Daar had ik nog even geen erg meer in. Dus ik zeg tegen mijn zoon. Ik zeg, wil je de kledingzak in de kledingbak gooien? Ik druk bezig in de kamer nog. En ja, je raadt het al. Ik kom in de gang. En ik zie die kledingzak nog staan. Ik denk, huh? is die me nou vergeten? Want ik zag hem wel naar buiten lopen met een zak. En toen later had ik pas in de gaten, oh nee, de afvalzak. Oh nee, dus de afvalzak ligt nu in de kledingbak. Ik heb het maar even doorgegeven bij HVC. Want ik denk, ja, dat is niet de bedoeling. Ik weet niet of je daar een boete voor krijgt of zo. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Het uh, is kwart over zeven. Ik ga eruit, wasje draaien en uh, ja, lekker weer aanklooien in, uh, in de kamer. Goeie morgen. Cookie. Cookie wil ook eten, hè? Ja. Gaan we meloen eten? Hier. Ja, ik ga er eten. Druk te maken. draait. Dan ga ik eerst maar eens een beetje mezelf fatsoeneren voordat uh, Ikea komt. Wie van jullie gebruikt ook dat spul in de wasmachine? Voor het eerst dat ik uh, die korrels ga gebruiken. Ik denk niet dat ik het vaker gebru ga gebruiken want de was die ruikt wel lekker zonder dat. Maar ik wil even proberen om te kijken of het ook heel lekker lang ruikt. Uh, of, dat het ook, ja, of dat het ook lang lekker ruikt. Opgefrist. Ik zit inmiddels aan het ontbijt met deze vitamine unit en een pistoletje met ham. Kijk, die plant die groeit een beetje uit zijn potje, dus daar moet ik een nieuwe voor hebben. Die vind ik gewoon wat groter. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren en ik heb er hier nog een staan. Deze. Dit was ook een heel klein sprietje, maar dat, is, dat gaat ook hartstikke goed. Dus die wil ik ook wat groter hebben. Want uh, ja, weet je, dat is leuk. Gewoon dat dat goed groeit. Hier komt ook weer een nieuwe aan. Oh, fantastisch. Nou, deze gaat uh, heel langzaam. Hier heb ik heel veel plezier van. Zo heel lang plezier, zelfs. Kijk, die gaat niet zo hard. Kijk, maar hier komen ook weer allemaal nieuwe scheuten in. Mooi. Ja, mooi. Deze doet het ook goed. Dus ik heb wel wat meer water nodig. Die krijgt wat vaker op een dag. Een week. En dan hebben we deze jongen nog. Dat was ook een heel klein sprietje. En die gaat ook als een tierenlier. Zo mooi. Maar die snelie is dus uh, aardig gegroeid. Want die deed ik eerst dus in dat kleine bakje. En nu in een grotere. Ja leuk. Ik ben zo benieuwd hoe groot dat dan wordt. Oké, okay. velen van jullie wisten het al dat ik niet helemaal spoor, maar ik ben mijn vlog dus aan het maken en opeens zag ik het licht ofzo. Ik heb geen idee, maar om kwart over negen dacht ik, ik ga mijn andere doek volkliederen En uh, met inspiratie van YouTube, want die heb ik ook even aangezet. Ik ben hier heel erg blij mee wat ik hier gemaakt heb. Ik laat het even zien. Kijk, het is nog niet helemaal perfect, maar ik ben er heel blij mee. Ik vind dit echt leuk. Het is... Alle wel het inmiddels. En nu moet ik de rotzooi nog gaan opruimen. Ja, ik spoor niet. Ik weet het niet. Dit hoort niet. Opeens dacht ik van, nou, ik ga dit doen. Ik ga het zo doen. En kijk, mijn rotzooi. <lacht> oh, het voedenbakje van Cookie heb ik even <gif> gepikt. Oh, het ligt overal. Help. Cookie. Ik ga opruimen en ik ga naar bed. Ja, en wat ga je dan doen als je, je op zo'n dag verveelt? Want wandelen gaat niet. En, uh, het is ook een beetje rot weer. Dan uh, neem je de gouden spuitbus in de hand. En dan ga je op jacht naar spullen die je goud kan spuiten. Die lamp, jongens... Dat lijkt me best cool om die goud te maken. Ik had uh, één deeltje over. Zoals je ziet heb ik die dus net gedaan. Maar dan heb ik aan één zo'n klein spuitbusje heb ik nooit voldoende natuurlijk. Als ik al die uh, delen... Maar ik ga dat wel doen. Dan moet die lamp eraf en dan haal ik hem helemaal uit elkaar en dan wordt die goud. Waar heb ik die verder gehaald? Ik weet het niet meer. Maar... Uh, lijkt me een leuk idee. Oh jeetje, dat gaat toch niet werken zo. Oh, waar? Oh. Of was die al droog? Nee. Ja, shit. Ja, mensen, ik ben helemaal op de creatieve toer. Ik heb deze stiften. Bij de Action gehaald. Dat zijn van die uh, penseelstiften. Super lekker. En uh, ja, kleuren we er een beetje op los. Ik ben samen met mijn zoon deze keer. Donderdagavond weer bij uh, Larissa geweest. En deze keer was het uh, turbo tekenen. Speed drawing heet, heet dat dan. Op zijn Engels natuurlijk. Ja, dat was dus portret. Want je moest het model uh, natekenen. Nou... Ik had gauw door dat het niet mijn ding was. Ik zal even laten zien hoe of wat. <lacht> Ze ging op de bank liggen. Wacht even, we gaan even van, van begin af aan beginnen. Hè? Want uh, dit was het eerste. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er staan een paar streepjes op. Het model ging zo met de hand in de zij staan en dan moet je wat... Uh, Guidelines uh, tekenen en de heupen waren scheef, schouders waren recht, nou ja goed, dat soort uh, lijnen. En toen moesten we in blokken, dus zonder lijnen. En toen had ik deze met alienhoofd. Toen moesten we uh, speed tekenen in uh, alleen maar streepjes, dus geen rondingen, maar rechte streepjes. En toen was ik uh, met dit aan de slag gegaan. Oh ja, we moesten ook een keer uh, potlood op je papier en dan in één keer tekenen zonder potlood van het papier te halen. Nou, dat werd helemaal geen succes. Ik heb geen idee. Voet, knie, uh, ja. Oh, hier heb ik, ik zitten oefenen. Deze, deze vond ik wel, uh, dit, dit, dit was een beetje aan het einde van de les. Maar dat was met uh, inkt, Ecoline zo. En dit was met een veer. En daar ben ik overeen met de kwast nog gegaan. Maar ik vond dit al redelijk. Maar ze had helemaal iets zwart aan. Ze lag dus op de zij. Dat kan je dus wel redelijk zien, dacht ik zo. Dus ik wist even niet. Want dit was natuurlijk helemaal donker. Ik dacht: hoe ga ik dat allemaal doen? Het is allemaal zwart. Jongens, help! Maar je wordt door Larissa word je echt wel goed begeleid. En toen was het de rug. Dus toen lag ze zo met de been zo eroverheen. Op zich ook wel een soort van te zien maar niet helemaal mijn ding en toen moesten we ook nog uh, links had ik hier uh, ecoline of inkt met een kwastje een heel dunne kwastje en rechts had ik een potlood en zo moest je dus tekenen het model nou toen kreeg ik dit nou op zich vond ik dat Maar <laughs> ze had een hand had ze dus met haar pols, zeg maar, zo losjes op haar knie. Maar goed, hier zit de pols en daar zit de knie. Maar de verhoudingen, ja, ik had gewoon heel veel moeite met de verhoudingen. Nou, ik moet ik even kijken waar die van mijn zoon zijn. Want die heeft ook hele mooies gemaakt. Even kijken hoor. Oh, hier, kijk. Hier de varianten van mijn zoon. Oh, ja. Die was daar een stuk... Maar die had in het begin niet helemaal door dat het om speed tekening ging dus die ging er helemaal voor zitten rustig kijk dit was zijn dit was zijn eerste uh, dus de lijnen die had hij, was hij aan het tekenen hij was natuurlijk al uh, in de details aan het gaan en uh, dit was de tekening vanuit één uh, streep dus dat je de potlood niet op mocht tillen. nou dit vind ik qua verhouding al helemaal goed gedaan dat is echt super moeilijk uh, dit waren de rechte streepjes, alleen maar zonder uh, rond te gaan. Dit was dus een ronde stoel, of tenminste een ronde poot. Uh, en deze was in blok. Ik ga er als een speer doorheen Deze was in blok. Nou, deze vind ik ook echt wel super tof. Ik heb het niet beter gedaan. Hier is het model op de rug. En hier zit het met die hand op de, met die pols op de knie. Deze is ook nog van mijn zoon. Hij heeft het er beter vanaf gebracht dan ik. Hebben we talent of niet? Nou, daar gaat het helemaal niet om. Het is, uh, het is gewoon leuk. En nu ben ik gewoon leuk aan het kleuren. Ja, want wandelen gaat nog steeds niet. Hoe ik ze maar weet? Als je dat nog niet weet. Ik heb nog een update. Haha, dat rijmt ook. Ik ga jullie even meenemen met uh, de update. Want uh, ja, er zijn natuurlijk spullen van IKEA binnengekomen. Ik ga jullie even laten zien. Wat er precies binnen is gekomen. Kijk lieve mensen. Ik heb een salontafel upgrade. Hoe leuk is dat? Nou, dat kan ik wel heel enthousiast zeggen. Maar misschien vinden, vinden jullie er een klap aan. Kijk dat zijn drie losse kleine tafeltjes. Ik had natuurlijk hier eerst die witte staan. Maar uh, daar kon ik bijna niet omheen lopen. En nu heb ik gewoon ruim om er omheen te lopen. En die rotzooi moet je even niet op letten. Maar uh, daar komt dus ook nog een ronde tafel met uh, hout en zwart aan de onderkant. Maar ik wilde eigenlijk laten zien, want ik ga weer van de hak op de tak, wat heb ik allemaal binnengekregen van Ikea. Nou, dus totaal niks, want ik kan hier de kast niet van bouwen. En degene die het bezorgde, die had een hoop haast, dit doosje was al open, dus ik weet niet of, uh, of alles er nog in zit. Ik hoop het gaat van wel. Dus die heb ik binnen. Uh, nog een stukje, twee doosjes voor uh, licht. Het licht, want er komen ook lampjes. Oeh, wat chique! Ja, er komen ook lampjes op. En uh, het frame. Dus dat is deze doos. Kijk, die heb ik daar liggen. Oh en uh, roeders, oh ja deze, Uf, twee van deze. Nou daar kan ik natuurlijk nog geen kast van bouwen, dat wordt een beetje lastig. Dus uh, ja nou ja dat is een, beetje, is een beetje de update en ik heb hier, want ik, ik had allemaal foto's uitgeprint, nee dat heb ik naar uh, de HEMA gestuurd en dan heb ik die allemaal hier Opgehangen heet dat Mirjam. Nee, ja. Kijk, dat zijn foto's van wandelingen, daar gaan familie, maar die uh, doe ik even door, want die willen misschien helemaal niet in mijn video. Die hebben jullie misschien ook wel gezien, deze, in de video. Oh, en wat je hier ziet, oh lieve mensen, oh, dit is ook leuk om te laten zien. Dit is mijn zwemdiploma. 22 november 1975 heb ik mijn A-diploma gehaald. Knap hè? Oh, voor de rest heb ik niks te melden. En als ik weer wat te melden heb, dan kom ik weer bij jullie terug.